Wat zijn de ideeën allemaal? Ja. Zit je mij nou te veel, man? Ja, natuurlijk. Het is echt yes. tabiel geworden. Je zorgens om acht uur in je auto zit. Ja. En dan de complete foundation als een, weet ik niet, op je hand leegtibbert. Ja, okay, heb... In de hoop dat het nog wat wordt. Ja, maar dan is ik het... Keulen, samen met uh, Arkoff En En Tessie gaat vandaag alle paarden doen. Dus Vrona, Blondie en Boris. En dat zien jullie via Rick als het goed is. Voorin heb ik meegenomen. En dat heb ik mij meegenomen eigenlijk. Steef. Daar is Daan. Daar is Dus alles gaat een stuk comfortabeler dan de vorige keer. Ik dus ga even het klaarmaken voor. En dan gaan we in ieder geval even naar Pucos en naar Pucos. Lucas mag we filmen. Maar misschien mag erg soms. Nou, Ik weet niet waar het misgaat, maar we zijn nu 9 minuten onderweg. Dat is geen grapje. We staan stil. Er moet getankt worden, er moet geplast worden, er moet eten en drinken gehaald worden en er moet make-up gedaan worden. Ja. In Duitsland heb je een milieusticker nodig en die moet op de juiste plek zitten. Dus dat moet je met twee personen doen volgens het... Uh, helder, helder. Dat moet je met twee personen doen volgens het briefje. Dus ik ga filmen en ga plakken. Komt ie. Inmiddels zijn we aangekomen in Kullen. We leven allemaal nog. Yes. Ja. Dana heeft ons best wel heel van A naar B gereden. En nu zijn we bij de Spoga in de Kulmesse. Jasjes ingeleverd en nu mogen we bij de stewardessen door de verviering geloof ik zelfs helemaal heen. Best was ja, spelen. Hebben we iets heel bijzonders gevonden namelijk? Ciao. Ciao uit, uit Italië. We yes. hebben uh, bitten. Met, uh, this one? Is a, the dynamo is a special night. Het is ook plastic bitten. Tijd om te lunchen. En we blijven natuurlijk koolhydratenarm. arm. Dus we hebben nu gewoon vijf bokborsten op een bordje. Die we dan binnen gaan werken. Anders ja, hebben we over een uur honger. Het zit erop, dagje pogen. Ah, Wat super leuk! We gaan de jassen halen. En dan het hele stuk naar Nederland terugrijden. Hoe vonden jullie het zo'n eerste spoga? Ja, Heel ja, leuk? Het leuk? Volgens mij vast leuk. Het is zondag, de woeiedag. Vandaag is die Storm Clara of Clara. Nou ja, hoe die ook heten mag. Kiara. Uh, die komt vanmiddag. Nu waait het al heel erg hard. Nadeel daarvan is dat je dan niet echt buiten kan rijden. Stadmolen is ook niet het beste idee van Nederland. Dus dan uh, <coughs> ja, is het overigens ook heel druk. Want iedereen gaat of rijden of logeren. We hebben er drie vandaag. Uh, Verona, Blondie en Boris. Tessa is uit logeren geweest, die ga ik nu eerst ophalen. Daarna gaan we Verona even logeren. Dat heeft ook met tijd te maken, want als je de drie op één dag moet doen dan, en dan ook nog voor vier uur thuis zijn, dan wordt het een drukke dag. Dus Verona logeren, dan gaan we naar de Arkenhoeve. Uh, daar gaan Tessa Blondie rijden als het lukt. Het ligt eraan hoe druk het is en of er les is. En dan Boris even freestylen denk ik ofzo, of wat moet ik nou nog niet. Boris is natuurlijk bij de tandarts geweest en daar zijn twee wolfskiesjes eruit gehaald. Maar die waren groter dan dat ze horen te zijn. Dus die heeft nu voor de tiende dag rust en dan morgen gaan Tess en Daan logeren. Dat is voor Tess goed om te leren en uh, ja, dan kan zien hoe ver die is. En dan gaat zij dinsdag op Boris rijden. En daarna gaat Tessa op Boris rijden. Volgens mij woensdag dan, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Ja, ik heb mijn agenda niet aan mijn hoofd. Maar goed, het gaat er dus om dat Daan eerst even met Tess op Boris gaat logeren. En dan gaan ze kijken of dat goed gaat. Als het goed gaat, gaat Dinsdag Daan er eerst even op. En daarna gaat Tessa dan eindelijk op Boris rijden, als alles goed gaat. Uh, ja, verder. Tess nu ophalen. En dan proberen om 4 uur echt thuis te zijn en daar ook een voor de deur te hebben. Want dan barst die storm los. En ik heb natuurlijk niet heel erg veel zin om platgewaaid te worden of ongelukken te krijgen. Daarna kunnen we naar Arkoeven en dan kunnen we een blondie rijden. En ik denk je met Boris nog even iets van freestylen kan doen. We hebben een Rick gisteren met Boris. Ik heb het gedaan. gehoord en jullie hebben niet gefilmd. Dat vind ik echt slecht. Ja, we kunnen al onze lieve kijkers dus niet zien wat Rick gedaan heeft. Nou, Rick heeft gisteren met Boris en... Nee, alleen met Boris heeft hij freestyler gedaan. En het ging echt wel heel erg goed. Op het, aan het eind. Op het eind. Aan het eind. Aan het eind, aan ja. Aan het eind. En dan luisterde Boris wel heel erg goed naar Rick. En ik heb het met Blondie gedaan. Alleen Blondie was in haar... Ik ben zen. ...modus, oh. dus het had niet zo heel veel nut, <laughs> okay. want ze luisterde perfect naar me. Nou dan heeft toch juist heel veel nut? Dat is toch leuk? Na vijf minuten dacht ik nou, dat dat heeft toch geen zin meer als het zo goed kan. Ja, natuurlijk wel. Dat is toch juist goed? Nou, ik heb dus iets voor vijf minuten met blondie gedaan en Rick... Vijf minuten? Oké. Okay. Na vijf, tien. tien. Ben je wel Zoiets? met de bezig geweest, want anders ja, ja. heeft ze wel een zielig bestaan. We hebben gepoetst, gestapt. Oké. Okay. Ja, ik heb een kwartier gestapt, heb maar vijf minuten vrieszaal gedaan. Op een van, oh, ik ja, op het ging ik wel. Als het goed gaat, moet je juist de nieuwe oefeningen gaan doen. Ja, maar ik weet niet welke nieuwe oefeningen. Nou, dat je je blok kunnen pakken en dat ze op een blok kunnen gaan staan ofzo. Ja, maar ik was. over te terrein geven? bezig. Oh, je was niet in de bak? Nee. Oh, oké. Okay. Waarom eigenlijk kom? Omdat het bord helemaal vol stond. Het ja, ja, ja. dus was zaterdag er liep ook een mini-huifarretje oh, met een mini pony hiervoor. Oh. Oh. Met een mini pony hiervoor en die uh, was heel schattig. Er zaten dan drie kindjes op en die oh. uh, ging dan een pony besturen en dan liepen natuurlijk nog twee meisjes naast. We zijn bij de paard in het stal van een paard. En uh, Tess is aan het poetsen. Ik ga even uh, hooi doen en de moet halen. Waar zijn de sleutels? In mijn kastje. In mijn kastje. Dus dat ga ik doen. En dan draai ik, dan kan jullie dus zien wat Tess doet. Ja. Oké, okay, nou eigenlijk zijn dit gewoon twee teugels. Ja. Uh, ik begin altijd gewoon, dit is een musketon. En uh, de eerste klik ik dan gewoon los. En ik begin bij haar altijd gewoon aan de buitenkant van waar ik sta. Dan doe ik wel een gewoon naar binnen. Tenminste, ik doe zorg dat deze tegen de wang aan ligt. Als hij hem dan aanraakt, dan is het zacht. Oké, okay. dan gaan we de volgende pakken. En de volgende ook gelijk omdat het twee tuintjes zijn. Nu zijn ze los. Dus hebben we hebben hier één tuintje en hier één tuintje. Deze hang ik nog niet aan het bit omdat ik dat te zwaar vind. Dus ik pak gewoon een mus musketon nu en dan klik ik even hier wacht zodat de lijnen niet liggen te dwijnen. Dan gaan we naar de andere kant en dan laat ik op de video zo wel aan de andere kant zien. Musketon, Zo. Musketon. dus met de uh, ronde zijde aan het bit. Zo. Dan gaat de volgende gaat hierboven. Want ik vind dat als je aan het paardrijden bent, ze die al lopen ongeveer hier en niet hier of helemaal daar. En deze laatste laat ik gewoon uh, of gelijk lopen met deze. Dan doen ze we samen aan. En dan heb je twee teugels hier. En je kan er ook voor kiezen als je dat niet prettig vindt. Dan doe je hem gewoon eentje hoger, net als je fijn Zo. Nou, nu pak ik beide touwtjes. maak ik hier mooie lussen van. Als je nou niet zo makkelijk paard hebt als Verona, dan moet je dit natuurlijk allemaal wat gecontroleerder doen. Uh, en dan mag je dat natuurlijk niet zo op de grond leggen. En dan moet je zorgen dat dat allemaal beter gaat. Het enige wat ik nu mis is de zweef, maar ja, die heeft nog niet. Zo, klaar met logeren. Ik doe er dan altijd gewoon even los en dan mag ze nog even rollen. Nou, waar ik dit vandaag, het vandaag ook vreselijk ik is... heb gezegd. Ik blijf blijft bijna in de bak, als is dus het grootste. Ze houdt eigenlijk niet heel erg van deze bak. Maar zo so van. We moeten poep opruimen. Ja. Nou, Tessa is er eindelijk. Je Ik ga gaan hem heel meenemen. Nou, echt, hè? We gaan doen. Hello. Maar niet vergeten om eventjes uh, de peeskap af te doen. En uh, daar andere, uh, gewoon een grijze deken op. De therapie hoeft niet. Dus Even wat je geleerd hebt. Gaan trekken. Okay. trekken? Nee, vandaag niet. We gaan zo weg. Dat af. We zijn klaar op Manege de Middenhof. We zijn daar bijna weg Nou, we zijn daar weg Ik stapte uit de paddock en ik dacht, nou, het valt er wel mee. Dus ik zet het volgende stap nou, ik roei helemaal naar achter. <laughs> dat ik niet verwacht. Maar nu, nu weet ik waar het uh, aan toe is dat blijft mij naar de Arkenhoeven toe ga ik Blondie en Boris doen. Ik ga Blondie rijden en Boris naar schoonmaken. We zijn klaar bij de Arkenhoeven. Het ging eigenlijk best goed. Ik begon met Blondie te rijden. Ik was mijn laarzen vergeten. Gelukkig hadden ze daar laarzen, daar was ik wel heel erg blij mee. En, uh, ik heb gereden op het begin, in het begin en uh, dag moeders. Nou, heeft ze nou nog steeds niks geleerd. Nee, je hebt niks geleerd, Komt nooit goed. Nou dat, ik, uh, ik was bezig om het gevaar te vermijden en om er steeds dichterbij te komen zoals ik heb geleerd. Maar moeders dacht dat ik niks kon. Eindelijk uh, liep ze heel netjes. Mijn moeder heeft ook een stukje van gefilmd. Het was niet het netste stukje wat er was. Maar het was wel echt een heel goed stukje. Ja, maar het is voor jou natuurlijk ook wel eens lekker om gewoon te oefenen. zonder dat er een camera op je neus zit. Ja. Dus dat is voor mij de reden om alleen even een stukje met mijn telefoon te filmen. En de rest gewoon even aan jou over te laten vandaag. Ik heb Boris Soefies nog schoongemaakt. Ik heb hem lekker gepoetst. Nee. Ik heb een teken uitgetrokken. Ja, waar Linda vandaan komt. Ja, hij zat er gisteren al. Toen had ik, dan dacht ik, heb ik een foto naar Daan toegestuurd en dan had, dan had ik er wat van het evenstelspul sp op gespreid. En ik dacht ja, het lijkt wel een beetje op een teken, maar het is het vast niet. Want Daan dacht dat het een rat was, want zo leek het er ook een beetje op op de foto. Maar toen had ik het vandaag nog een keer laten zien. Toen zei ze, nou dat is een take heeft mijn mama vanuit getrokken. Nu even naar Middelhof. je doen, ja. Toen ja. zijn we eindelijk naar huis. We hadden om vier uur thuis moeten zijn. En hoe laat is het nu? Half zes. Maar we moeten wel, voor zeven moeten we echt thuis zijn. Ja, ik doe mijn best. Ik zit op jou te wachten. Sorry! Maandag vandaag. Eerst was Rick ziek. Toen Alwin. En, oh, ik sta wel heel scheef. Ik ga jullie even wat rechter zetten. Dat is wel heel heftig. Zo. Nee, een beetje plat. Kom op. Nog scheef. Eh, wat zei, iedereen ziek en ik zit aan de pyrogenium. Paardenmiddel, maar het werkt wel. Uh, maar dan nog ben ik niet fit. Dus ik doe alleen de dingen die ik moet doen. En alle andere dingen laat ik even voor wat het is. Nou ja, ik moet natuurlijk nog heel veel meer doen. Maar ik doe nu eigenlijk zeg maar de 1 2 meldingen bij de politie. Uh, achter mij een enorme doos van bukkels binnenkomen. Super gaaf. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie willen dat we die live gaan unboxen. Als het antwoord ja is, gaan we dat misschien wel op de Arkhoef doen. Even vragen of dat mag. Ik ben nu onderweg naar Middenhof. Daar ga ik Verona en ja, en Batman in de stadmolen zetten. Even hooi bijvullen. Vanmiddag komt Elisa om Verona te logeren. Eén ben ik niet fit. Maar twee staan er op de Arkhoef. Ook nog twee te wachten: Boris en Blondie. Blondie wordt vandaag gereden door Danielle. Dus dat is fijn. En Boris gaan Tess en Danielle samen logeren, dus Tess krijgt longeerles. En eh, nou ja, als jullie willen, als het op Instagram goed gekeurd wordt, dan gaan we dus die hele grote doos van Buckels ook nog even unboxen. En daarna ga ik denk ik gewoon naar mijn bed. geweest we hebben een gesprek gehad over de Sito-toetsen, want die heb ik laatst gehad. Ik ben best blij met de uitslag. En we gaan nu naar de Arkoe toe ik ga ik morgens doen. Longeren als het is. Longeren? En Blondie is al gereden door Daan, denk ik. Nou. En uh, Verona is ook al gedaan, ja toch? Uh, Elisa gaat zo meteen voor <laughs> nog even logeren, maar ze is net in de molen geweest. En uh, ik heb eventjes de hoefjes gedaan, bekjes gewisseld, dat soort dingen. Boris is vorige week naar de tandarts geweest, dus hij heeft even een paar dagen... Een paar... Oh, hij moet wel beginnen in de stap. Oh. Ja, en dan nou hou je hem naar je toe als je niet luistert en begin je overnieuw. Hij moet stappen, nu, binnen twee rondjes. Ho. Oh. Goed, zo. Ja, hij moet leren gewoon te beginnen in stappen. Ja. Um, Boris is vorige week naar de tandarts geweest, dus die heeft even stappen. Ho. Hij moet minimaal drie rondjes stappen voordat hij mag draven. Zo ja, het liefst meer. Hij is naar de tandarts geweest. Dus hij heeft even een aantal dagjes geen bit in gehad. Vandaag is weer het eerst met bit. Dus dan doen we eventjes aan de bijzet logeren. Niet te strak, maar dat hij even weer een beetje aan het bit kan wennen. En dan gaan we morgen weer rijden. En Boris neemt nu Tessa zo in, de ik dat hij zelfs gewoon lekker gaat staan poepen. Ja, je... Waar is je zweep? Ja, je bent aan het logeren. Waar is je zweep? Ho, oh. oh. stappen. Ja, even zorgen dat je lijn al je... Ja? Stappen. Terug. Nu. Ho. Oh. Dat moet sneller, Tess. Want ik hoor jou nu niks zeggen. Zo, daar. Even zorgen dat je je lijn onder controle hebt. Is je longeerlijn goed? Ho. Oh. Stappen. Terug naar de stap. Ja. Ik vind dat er te, te weinig gebeurt, maar ook in jou. Je bent achteruit aan het lopen, dus je bent eigenlijk nu aan hem aan het aangeven dat je bang voor hem bent. Dat je achteruit loopt. Al doe je je zweep even in je oksel, maar je gaat je zweep niet op de grond gooien. Maak je, je lijn even een beetje korter en zeg je gewoon tegen hem stappen. Nu, klaar. Ho, gewoon stappen. Ja. En dan pak je je zweepje er. Het liefst heb ik heel je longeerlijn in gelijke uh, bogen in je linkerhand. Deze moet altijd zo. Daarom is dit ook een lus, hè? Ja. Dus je begint vanaf hier. Ja. Eén rondje, twee rondje, drie rondje. Dat heb je hier. En die heb je daar. Zo. Dat elke hand één ding te doen heeft. Oké? Okay? Als je dus aan hem merkt dat hij rustig blijft stappen op jouw wacht, dan mag hij aandraven. Oh, oh. Ja. Nice. Ik hier rustig hij rustig blijft. Mijn aura doet genoeg denk ik. Zo. En je houdt ook het tempo onder controle. Hè? Hij mag heerlijk met zijn neus naar de grond. Daar is geen probleem mee. Maar hij mag daardoor niet in slaap vallen. Of het tempo overnemen. En probeer te kijken dat je lijn in contact met hem staat. Eigenlijk net als je teugel. Hè? Ja. Die in je oksel. En als je hem naar je toe haalt, moeten het gelijke lijnen zijn. Gelijke lussen. Oh, je bent nu het eind verloren. Ja, gelijke lussen. Ben je gelijke lussen aan het maken? Goed zo. Oh, zweep gaat er vandoor. Ja. Ja? Dat is niet niks. Goed zo. Ja. Goed zo. Even kijken. Ik vind het waardrijven ook leuker. Geloof mij, je gaat hier zoveel aan hebben. Hou jij deze even vast? Ja, dan mag je hem een klein beetje onder spanning houden. Dat niet zeg maar de ene kant helemaal los hangt en dan de andere strak. Ja, laat hem maar losser. Haal hem maar eruit zie hier zo. Oh, let op, als je, uh, ja. als je hem helemaal op de grond laat vallen en hij schrikt en hij gaat rennen en hij gaat erop staan, dan trekt hij zijn onderkaak eraf. Ik vind het niet zo lekker. Maar kijk, weet je wat het fijne is als je dadelijk goed kunt longeren? Dan nou kun je daar namelijk zien wat je paard doet wanneer, als hij beweegt. Ja. Want je uh, gaat op een gegeven moment een hele hoop voelen als je erop zit, maar je ziet niks. Ja. Daarom heb je ook, hoe hoog je ook doet paardrijden, altijd een instructeur nodig of iemand die met je meekijkt. Um, ja zodat hij dus ziet hoe je paard zijn benen neerzet. Of misschien houdt hij zich een beetje scheef in zijn lijf of in zijn hoofd. Dat zijn dingen die zie je niet als je erop zit. Maar je, wel als je hem logeert. Ja. Oké, okay, we're ready. Yeah. Je ja, hersenen hebben hard gewerkt vandaag. Ja. Nou, hoe vond je het dus? Lastig. Ja. Maar ik sowieso, dat Boris pas net ken, ja. dat het een heel stuk lastiger is dan mijn blondie. Ja, zeker. En mijn blondie denk nou, ik doe dit en ik doe dat. Dus ja. ik, ja. ik ben klaar. Ja. Mijn Boris, die gaat gewoon af en toe niet vooruit en af en toe gaat hij dan veel te snel. Ja, ja dus je moet zelf ook weer een beetje die afstemming hebben, hè. Dat, ja. dat hij weet wat hij aan jou heeft en dat jij weet wat je aan hem hebt. Ja. En dat hij ook weet welke hulp of welke houding wat betekent. Ja. En dat jij natuurlijk ook aan hem gaat zien wanneer hij of een beetje ergens naar zit te kijken. Oh. Dat je al weet, hey, hij zit niet op te letten, moet ik meteen weer... Handel eigenlijk. Hè? Dus ja. dat je niet wacht totdat hij gaat rennen. En dat je dan denkt, oh ja, hij moest weer langzaam. Maar dat je denkt, hé, hey, hij kijkt. Dus daar gaat hij van rennen. Eh, ja. opletten. Goed zo. Op naar morgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag met Blondie in de les. Boris is al gereden. Morgen ga ik misschien Boris schijnen. Misschien wel, Dat zou dan eindelijk de eerste keer worden, na zijn hele gebitscontrole. na maand. Na een maand niet, maar wel dan. Ja. Nou, gisteren heb ik Blondie gereden. Dat ging eigenlijk wel heel goed. Ze ging ook bij mij een beetje zo bij de stoel en in de hoek bij de M een beetje zitten zeuren. Ja, van de O durf ik echt ja, niet Ja, precies. En dan het liefst al hier een beetje bij de B, hè. hoe eng de kant die er wel niet is. Maar. Gewoon een beetje zo een klein beetje de neus naar binnen. Blijven wijken van mijn binnenbeen. En dan hoef je niet zeg maar meteen het eerste rondje hup die hoek in. Maar dat je gewoon elk rondje probeert een stukje dichterbij te komen. Ja, dat had ik ook geprobeerd. Ja. En uh, toen ik laatst had gereden, toen poep ze zo. En uh, het leek net alsof ze om uh, ging dansen. Nou, dat is wel goed. Dat is goed. Oh, Want okay. als ze dus meer haar lijf gaat uh, gebruiken, dan zit dat voor jou ook een stuk lekkerder. Ja. Heel in ja. want ik kom mezelf dubbel. Oh, even bij jou ook. Dat dus <laughs> ja. ook heel hard. Ja. Nee, dus we rijden nu bij de les van san dus we doen even mijn oortje. Dan hoeven we niet door elkaar heen te gillen. Ja. En dan uh, kunnen we wel de gang. Gaan we lekker stappen. En ik hoor jou en jij hoort mij, dus dat is makkelijk. Daar, daar. Blijven rijden, totdat zij zichzelf dat energiebolletje maakt, hè. Kom maar. Ja, kom maar. Kom, kom, kom, kom. Toch blijven rijden. Toch blijven rijden. Toch blijven rijden. Daar. Dat is ook weer net als gisteren met het logeren. Als dus we zien dat het misgaat, zorg dat je ingrijpt. Dat je niet wacht en denkt, oh, kak, hij dat helemaal scheef. Of hij is in slaap gevallen. Of hij is op hol gegaan. Maar dat als je iets, iets ziet, hè, dat je daar meteen weer in dat energiebolletje gaat. Ja, kom maar. Ik ga je ook Ik ga jou. Je moet blijven staan waar je staat, Tess. Ja. Kijk, het is zeg maar de bedoeling, test dat jij Jill erin doet, dat ik jou erin duw. En dat jij gewoon zo achter oh. de doos gaat zitten ja. en dat ik dan erin verdwijn ja. door de okay. paarden. Okay. Eigenlijk moet je in de doos iets naar <laughs> voren doen, want anders kunnen de paarden jou ja, er niet in stoppen. Oh, ik heb een ziel. Maar nee. hoe zit je dan met Jill? Die moeten dan naar naartoe gooien, joh. Nee, <laughs> nee je gaat gewoon daar staan, want jij moet er ook van de paarden staan, hè, Daan. Ja, dat zei ik. Dus Tess moet iets naar voren, juist, ja. juist. Goed zo. Kan die? Ja. 3, 2, 1... Nou, dit is dus wat wij hier op stal doen. TikToks maken. in het IGTV en meer van die LNN. Oh, alle paardjes en hondjes. En iedereen moet meedoen. Nou en dan oh, hebben we hier onze ster van de show en dit is Jill. Hoe wow, oud is Jill? Dat vind ik weet niet eigenlijk. Het <laughs> is jouw hoofd. Volgens mij is Jill 8. Het is jouw hoofd. Oh god. Ik weet het niet okay. meer. <laughs> Jill houdt duidelijk niet van paarden, maar nee. dit is Maldone en Maldone zit daar niet mee. Nou, dit is dus dat we doen op stal als we hier rijden. Het is donker, maar. Wow. Oh ja, ik ga er wat spelen. Hier achter zie de voor jullie, en dan ga ik zo rijden. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik moest er zelfs even over nadenken. Uh, Blondie die heeft uh, Rino in Entingen gehad, alleen Rino moet je herhalen binnen vier weken. Of na vier weken en dan binnen een korte periode. Dus ik ben nu onderweg naar de Arkhoeven om de dierenarts op te wachten. Eén, ik heb haar paspoort en twee, ja, weet je, het is altijd makkelijker met z'n tweeën dan alleen. En zo vaak worden paarden dan ook weer niet geënt. Dus ik ga even die kant op en dan mag ik daarna gewoon weer terug. Dus dat is uh, even een weer rijden, maar ik kan het. De dierenarts zal zo wat komen. Vind het is wel koud. Oh, sorry. Sorry, Rick. Ja. Even bij Blondie kijken, alvast. En worteltjes wilde ik meenemen. Want misschien vindt ze het niet zo leuk, want vorige keer vond ze de inenting. Nou, hier viel het wel mee. Maar de, de keer daarvoor vond ze het niet echt tof. Dus ik neem even wortels mee. De dierenarts. Is er. Ik ga niet filmen hoe we een injectie geven. Eén is het een beetje eng, nee hoor. Maar uh, ja, ik wil liever dat soort dingen niet op filmen. Ja. Zo, het is vandaag woensdag. Ik had vandaag een korte dag en hierachter zie je het pand. Oh, je mag eventjes nog uh, die doos eventjes inleveren in het pand. Zo, en dan mag je daarna weer verder. We rijden net weg bij het pand. hebben we even lekker gegeten met mijn vader en Kim. We gaan nu naar de Arkhoeven toe. Dan ga ik Boris en Blondie daarmee ga ik even uit de stal halen. Boris en Blondie even poetsen, Boris een schoonmaken. Dan gaan we naar het middenhof. oeh, zommetje. En dan ga ik daar Verona springen in een springles. En dat is de planning voor vandaag. Ja toch? Bye, Jongens, dit gaat er gebeuren als ik heel even weg ben. Nou, zijn jullie benieuwd? Ik ben zo weer terug. Nou, ik ben nog heel eventjes weg geweest, dus ik ga even kijken wat uh, blondie, jij ja, jij. Deze lieve schat, deze lieve poepie, die holly allemaal heeft gedaan. Wacht nog maar even. Zo, ik ben klaar hier. Ik uh, moet het alleen nog even een stukje vegen, Kas gaat nu ook vegen. Noem maar kas, veeg jij maar even jongen. Je kan het. Wootsa, wel heen en weer graag kas. zo gebeurt er niet zoveel. Ja, uh, kas. Heen en weer. Zo, vlijgt we geen. Oké, okay. pas wil niet. Nou, ik ben hier klaar. Ik moest dus alleen nog heel even vegen. En na het vegen ga ik naar een En dan heb ik het Vrona Springles. We hebben daar even lichtje aan gezet, want je, je, zoals je hierachter ziet, het is een beetje donker. Ik heb net met Vronen in de springles gezeten en het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Bovendien, nou niet bovendien, maar het ging wel echt heel erg hard. Ik uh, had vandaag ook niet echt de wilskracht om er tegen te houden. Maar ja, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Ik zie jullie morgen weer. Het gaat weer hard hè? Ik je weer laten omdraaien. Dan moet je dat niet in de hoek doen waar je moeder staat. Want. Zo. Hier. Ja. Nou, vertel het maar. Vandaag is de, het grote moment. Vandaag ga ik voor het eerst op uh, Boris rijden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Boris, die houdt in ieder geval heel veel van andere paardjes uh, snuffelen. Zij dus, uh, is dat ook zeker weten gaan we doen. Nou, juf, wat gaan we doen? Oh. Um, we gaan we Boris rijden. <coughs> ik ga eerst zelf heel even een rondje. Uh, zodat Tess hem ook even zonder het zadel kan zien. Ik rij hem uh, normaal gesproken niet. Hij is natuurlijk wel wat kleiner. Maar dan kan ik even aan Tess laten zien hoe het eruit ziet. Dat ze niet opstapt en denkt: ik weet niet wat ik moet verwachten. Het is bijna net als bij de verkoop van een pony. Ja, echt wel. Altijd eerst zelf rijden, zien of het geen rodeo is en ja. dan maar pas op. Precies. Maar Ro, weet je dat je ook niet opstapt dat je denkt, oh jee, wat kan ik verwachten? Maar dat je hem alvast eventjes wat kan zien lopen. Ja. En dan uh, dat je ook weet waar je op voorbereid bent. Ja. Stip voor alle kindjes. Laat dat het eerst even, hier, want anders zitten die Franz Ja. ja dus. Het is maar een pony, hè? Dat is goed, dus rijdt zo ongeveer hetzelfde als Blondie, denk ik. Ja? Maar ja. Nou, Til is lekker op maat en dan ga je links Nou, Ik heb al de hele dag vergeten om aan te zetten. Zeker dus. niet. Maar we, ik, ik wil de beste wedstrijd nog een keer mee zo aangaan, maar dan moeten we wel de calorieën doen. <laughs> Anders is of het hoe ook. Hoeveel gaan we opzetten dan? Ik dacht 500. 350. Of hoe, wat zit jij nu? 300. Denk... Doe we 400. Maar dat is geen nee, nee, nee. Je zit elke nee, dag ook bijna aan de duizend uh, nee. Zo, Kun jij dat echt op 400? Nee, niet terug. Naar je hand toe, hè? Doe je hand voor je zadel. Gewoon normaal voor je zadel. Ja, en daar stap je naartoe. Ga ik eerst maar eens Ja. Zo. Zo. En hij heeft ook, net als blondie, een heel zacht moeite. Dus ik uh, probeer dat je niet, ook niet zelf uh, probeert te maken, hè? Zo. Kijk, deze doe je wel heel mooi het mee hier, hè? Ja, deze die gaat wat verder, Ja. Die duurt zichzelf hij? Ja, hij snapt het ook al wat beter. Ja. Goed zo. Ja, stap maar een beetje door. ben je mooi lang. Hij is nu toch een jaartje ouder en hij heeft al een keertje L2 gestart. Zo, ja, betekent niet dat alles meteen vanzelf gaat, hè, maar hij kent al wel wat meer dingen. Heel goed. Ja, dit is heel mooi. Ook bij hem wil je weer dat het achterbeen naar voren toe gaat. Goed zo. Ja, daar. Zonder dat je hard je best hoeft te doen, moet hij daar gewoon mooi meteen die voorwaartse drang aanpakken. Ja, top gedaan. Goed, en wordt hij een beetje scheef of gaat hij een beetje hangen? Komt hij een beetje over de teugel? Ja, dat corrigeer je door een klein beetje gas te geven. Ja, alles oplossen door een heel klein beetje naar voren toe te denken. Zo, ja. Daar, ja, hartstikke goed. Been mooi lang houden. Zo, en dan staan die ponies dadelijk helemaal een beetje bij de, de X voorbij. Zijn dan ga je lekker dragen, ja? Ja, zorg dat hij voorwaarts is. Dat hij voorwaarts is. Daar. En het is ook niet erg dat je hem even een keer een pasje aan laat draven, hè? Goed zo. Deze pakt wel heel mooi, die um, overstap. Ja, die vee, ja, achter zie ik hem. <coughs> Lijkt het voor mij alsof die ruimer loopt dan Blondie, maar ja. ik heb bij Blondie het idee dat haar voorbenen verder naar voren gaan. Uh, ja. Maar, ik weet niet of dat de, goed of slecht is. Dat is denk dus, ik. Doe zie. eens nog twee tellen stappen, Tess? Ontspan jezelf. Kijk, bij hem zie hier natuurlijk nog meer dat hij over de achterbenen van het voorbeen ja, ja, ja, ja. in de stap, zie dat? Ja, daarom zegt die achterbenen ja. die gaan echt wel ja. een soort... Ja, ja, En bij Blondie oh, is dat ja. minder. En nou zo moet dat natuurlijk ook nog leren, want zij zet snel een beetje de kontje stijf. Yeah. In plaats van dat ze er Soepel lijfje uit. Ja, En dat zien we ook meteen aan test dat haar handen mooi meegaan Mee met de stap, yeah. omdat hij het ook aanbiedt. En, het is misschien, en dat zal ook zijn dat hij het al begrijpt, hè? Ja, ja, ja. En dat blondie. Uh... Nee, dat maakt niet uit. Het is gewoon ja. leuk om de verschillen. Ja. Zoek te vijf de verschillen. Klok, ja, de klok heeft horen luiden, maar nog niet weet waar de klepel hoort. Ja, dat. Zo, ja. Kom maar. Ja, dat staat maar door. Heel goed. Dan draaf je zo aan. Het liefst zo losjes mogelijk van voor. Oh, dan gaan ze nog een keer gebroken lijn rijden. Goed zo. Heel mooi. been mooi lang houden. Het liefst je been bij de single, hè? Oeh, denkt hij, dat is een leuke. Kom, zou we iets sneller een snellere reactie willen, Kom? Ja, hij moet meteen mooi die voorwaartse pas nemen. Ja, goed zo, goed zo. Kijk waar je heen hey, wil. voor de Ik zag het ook. Ja, alles wat hij doet een beetje voorwaarts oplossen. Hè? Ja, heel zachtjes dat contact met die mond voelen. Ja, is hij genoeg naar voren? Goed zo. Slimmer zijn hem. Daar, dat is heel mooi. Maak jezelf mooi lang. Let altijd als je iets naar voren gaat zitten, dan komen ook je onderbenen te halen. Okay. Nou, het is meer als hij dan een jonger kindje krijgt en die wat dan zonder zadel en.. Nee, dat is geen probleem. Ja. En hij is ook al mee op ponykamp geweest. En uh, hij kan ook in de springles en hij kan er alles. Nou, mooi. En anders gaan we dat gewoon met hem doen. Ja. Jij ja, boeres. Nou, dat ging goed dat dus? Ja, best wel. Ja, zeker. Maar hij moet gewoon even. Uh, uh, leren weer wat meer aan je been te zijn, hè? want hij is een beetje uh, in slaap gedut in de tussentijd. Ja. Dus als je het been geeft, dan moeten we hem eerst even een beetje wakker schudden. Mm -hmm. Maar dat geeft niet. Ik denk dat we dat heel snel voor elkaar krijgen. En je ziet eigenlijk in de hals, daar hoeven we eigenlijk niet heel veel aan te doen. Nee. Dat, dat kan hij heel mooi zelf, maakt hij al zo'n mooie zelfhouding noemen we dat. Dan, hè? dat die al mooi een beetje zo'n boogje maakt en mooi op de loodlijn blijft in een stille verbinding. Dus eigenlijk zit het werk, nou eigenlijk altijd, hè, zit het werk meer hier. Dat hoe meer die aan je benen reageert, hoe meer we energie in het achterbeen krijgen en hoe nog makkelijker het gaat. Ja. Hoe meer het vanzelf gaat. Heel goed, dames.